Een middag bomvol mediawijze workshops, keynote speakers met het hart op de tong, veel sociale media en 150 docenten die daar meer over leren. Amsterdam Mediawijs was op 9 juni de place to be rondom alles wat digitaal en didactisch is. Voor het Amsterdamse MBO door het Practoraat Sociale Media. We zijn hier vandaag om onze app Connective te promoten en te presenteren. Hopelijk gaan natuurlijk meerdere mensen deze dan ook gebruiken. Om dus met elkaar in contact te komen um, ja, op een zakelijke manier in plaats van Tinder. Ik ga een presentatie geven over Blendel, het bedrijf waar ik werk, en uitleggen hoe dat van echt helemaal niets in een ideetje met van twee mensen is uitgegroeid tot een bedrijf van, van 70 mensen. En dat het ook iets is wat jongeren heel vaak gebruiken en wat denk ik ook een steeds grotere rol kan hebben in het onderwijs. Nou, ik ben hier eigenlijk juist, omdat ik nog niet zo, niet zo heel veel doe. Maar ik werk in de klas wel al bijvoorbeeld met Formative of heel veel dingen van YouTube. De voorbereiding hebben we natuurlijk wel een beetje gezien wat er allemaal kwam in de voorbereiding. Maar ja, heel veel tools die we toch weer meenemen naar het zuiden.